Ik voel mij genoodzaakt om deze video op te nemen. Ik zit in een zeer schrijnende situatie waar ik jullie graag wat meer over zou vertellen. Uh, voor de mensen die mij niet kennen, ik ben Patrick, 27 jaar en ik heb een bedrijf in de nachthoreca in Amersfoort. Mijn bedrijf zit al acht maanden dicht. Dat betekent dat ik al acht maanden zonder werk zit, al acht maanden geen inkomen heb. Maar wel al acht maanden aan mijn betalingsverplichtingen moet voldoen. Omdat mijn vaste lasten privé en zakelijk gewoon doorlopen. Ik heb er dan ook alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat mijn bedrijf draaiende blijft. Zo heb ik in het begin van deze coronaperiode mijn bedrijf omgetoverd tot ijssalon. Om zodoende aan het werk te zijn en om zodoende een beetje omzet te genereren om mijn kop boven water te houden. Nu, maanden later, er zijn allerlei steunpakketten en noodregelingen van de overheid in het leven geroepen om getroffen ondernemers en bedrijven te ondersteunen. Die regelingen die heb ik ook aangevraagd op 1 juli van dit jaar. Het is inmiddels 29 oktober, we zijn vier maanden verder en nog steeds heb ik geen reactie ontvangen van het RVO. Althans, ik heb er een verslaggever op gezet van het AD. En als dan het RVO schijnbaar uh, negatief in het nieuws uh, kan komen, dan kan er ineens stelopsprong van alles geregeld worden. Want zodoende ben ik gebeld door een medewerker van het RVO met de telefonische mededeling dat mijn aanvraag is afgewezen. En waarom? Er worden door het RVO twee eisen gesteld om aanspraak te kunnen maken op die regeling. Eis 1 is een omzetverlies van 30% en eis 2 is een vaste last van 4000 euro over een beloop van drie maanden. Ik voldoe aan beide eisen. Ik zit met een omzetverlies van 100% en ik zit ook aan een vaste last van 4000 euro. Ik heb dus ook alle bewijsstukken die nodig zijn, belastingaangiftes, huurovereenkomsten, cetera, meegestuurd om maar te kunnen aantonen dat ik aan beide eisen voldoe. En toch is mijn regeling afgewezen. En daar snap ik helemaal niks van. Het RVO rekent met bepaalde percentages, gemiddeldes die het CBS heeft vastgesteld per sector. En op basis daarvan schijn ik net buiten de boot te vallen. Dus ik ben in bezwaar gegaan. En er wordt mij medegedeeld dat er niet naar mijn situatie individueel uh, wordt gekeken. Ondanks dat ik alle bewijsstukken mee heb gestuurd om maar te kunnen aantonen dat ik aan die eisen die zij zelf stellen voldoe. Dan wetende dat ik, al, uh, dat ik een bedrijf heb wat al acht maanden op slot zit. Dat ik al acht maanden geen werk of geen inkomen heb. En ook al acht maanden gewoon aan mijn betalingsverplichting moet voldoen. Ik pomp dus al acht maanden lang mijn eigen privégeld in de zaak. Om de boel draaiende te houden. En ik heb er ook alles aan gedaan om mijn bedrijf draaiende te houden. Middels dat verhaal bijvoorbeeld. Ik voldoe aan alle eisen om aanspraak te kunnen maken op die regeling. En het moet nota bene 4 maanden duren voordat ik überhaupt een reactie krijg. En als ik er niet zelf een verslaggever van het AD op had gezet, dan had ik nu na vier maanden nog steeds geen reactie gehad. Hoe ga je kapot hier in Nederland? Dit is echt te schrijnend voor woorden. Ik ga jullie mee terugnemen in de tijd, tien maanden geleden. Ik had een goedlopend bedrijf, daar heb ik vier jaar lang keihard voor gewerkt. Een financieel gezond bedrijf. Ik had een leuke vriendin, zat in een relatie en ik woonde in een leuk huisje. Nu, al die maanden later... Zit mijn bedrijf al 8 maanden op slot, heb ik al acht maanden geen werk, acht maanden geen inkomen en moet ik al acht maanden al mijn vaste lasten gewoon door blijven betalen. Mijn relatie is uit. Ik ben 10 kilo afgevallen van de stress en ik ben zwaar depressief, want ik word elke dag in onzekerheid wakker, niet wetende hoe lang dit nog gaat duren. Alsjeblieft mensen, help mij met deze situatie, want dit is wel... Het laatste wat ik kan doen, ik, zou echt, ik zit wekelijks aan de telefoon met het RVO, met de ombudsman, met het juridisch loket, met de gemeente, met de media en niks of niemand, het duurt allemaal maar zo lang en niks of niemand kan wat regelen voor mij. Alsjeblieft, help mij middels deze video te delen, zodat deze zaak een beetje onder de aandacht komt landelijk en wellicht dat dat wat teweeg gaat brengen. Dit is wel het laatste wat ik kan doen. Alsjeblieft, probeer je te verplaatsen in mijn situatie en steun mij, Alsjeblieft. Want dit is wel het laatste wat ik ja, wat ik kan doen. Ik weet het gewoon niet meer. Ik ga hier mentaal gewoon kapot aan. Dus.